Mijn kinderen zijn hier geboren. Ik heb mijn eerste huis gekocht hier en van deze stad ben ik gaan houden. En ik wil deze stad iedere dag mooier maken, omdat ik ook vind dat mijn kinderen hier een hele leuke tijd uh, moeten krijgen. En, uh, en ik hoop dat ze hier ook blijven wonen. Moeten ze allemaal zelf weten natuurlijk, maar het zou mooi zijn. Nou, heel veel mensen hebben het vaak over Den Haag als de stad van het zand en het veen. En daar heb ik echt een enorme hekel aan, want als je de stad goed leert kennen, zie je dat in alle wijken mensen zijn die... Uh, graag willen, die iets van hun leven willen maken, die omzien naar hun omgeving, hard werken op school of als ondernemer om iets te bereiken en ook te zorgen dat deze stad mooier wordt. Hey, er zijn een aantal mensen in de stad die denken van die wethouder Revis die houdt zich de hele dag bezig met het kappen van bomen. En mensen noemen me dan de, de bomenkapper. Maar het is een verantwoordelijkheid van de gemeente om de stad goed te laten functioneren. Dus als uh, bomen ziek zijn of doodgaan of gevaarlijk worden, ja, dan is het soms helaas nodig om bomen te kappen. En daar komen ook altijd weer nieuwe bomen voor terug. Welkom, Hi. Hi. Hi. Toen ik dacht ik wil de politiek in, toen deed ik dat omdat ik zelf vond dat als je het ergens niet mee eens bent, dat je het eigenlijk moet veranderen. Ik vind het heel erg belangrijk dat er politici zijn die uh, samen met de bewoners van de stad optrekken... ...die zich niet de hele dag bezighouden met het gekissen in het stadhuis. We moeten gewoon resultaten laten zien. De Haagse markt, daar moest ik echt aan gaan sleuren om het voor elkaar te krijgen. Er werd jarenlang over gepraat. Er waren heel veel problemen, te weinig geld. Een markt die tussen de verbouwing door open moest blijven. Uiteindelijk met als resultaat een hele mooie, vernieuwde Haagse markt... ...waar nu steeds meer bezoekers naartoe komen... maar ook de ondernemers van zeggen, ja, dat was toch eigenlijk een prima idee om te doen. Maar dan komt het wel het doorzetten neer, dat je het toch even volhoudt als het moeilijk is. Toen we de vorige keer de verkiezingen ingingen als de Pier failliet. En nu hebben we hem tot leven weten te wekken samen met ondernemers, samen met ook bewoners in de buurt die allemaal die ontwikkeling gedragen hebben. Dus ik denk dat we hiermee echt een historische ommekeer hebben bereikt op, Sch op Scheveningen. Ja, ik vind het een enorme eer om een lijsttrekker te zijn. Want dat betekent dat een, een, een partij vertrouwen in je heeft. Maar het is ook zo dat je dat allemaal niet in je eentje doet. We zijn met elkaar één team en onze missie is om heel Den Haag te bereiken en met heel Den Haag het gesprek aan te gaan. Hoe we de stad samen beter maken en dat de VVD daar met de mensen graag aan wil werken. Ik heb gezien hoeveel plezier mijn kinderen hebben om hier op te groeien. Om als kleine guppies surfles op het strand te krijgen. En ik wil hier niet meer weg en ik vind het ook ontzettend leuk om iedere dag mijn werk voor de stad te doen.